Zo, goedenavond allemaal op uh, deze vierde Urpop Band Battle. Denk ik erg deugd dat ook al een, uh, dat er een band is die ook al voor de vierde jaar hier is. Die kunt geraakt afvallen Dan wordt op zich eens veel meer klappen. Vanavond zal het eigenlijk met vier bands zijn. Helaas uh, het één band uh, moeten afzeggen wegens ziekte. Maar goed, mocht de pret niet drukken, we gaan toch uh, de Urpop Band al doen met drie acts. We beginnen daar met de Cross Band, dan de gluklijke Raadvarer en dan Secluded. En uh, de jury is er klaar voor. Ik wil nog even iets zeggen over de jury, die uh, oordelen of die jureren op vier categorieën. Per categorie zijn er uh, tien punten te behalen, dus één band kunt 40 punten halen keer drie juryleden, dus maximaal 120 met de meeste punten die gaan door naar de finale van twee wijken en eh, maakt een kans om een plekje op Urspot Gas, jongens, zet er wat, mogen ik! Yo, wij zijn Kras, ik ben Vince en ik speel gitaar. Ik ben Irine, ik speel Bas. Ik ben Joep en ik speel drum. Net hebben wij een mooi setje gespeeld op de Europel Band Battle. Hopelijk zijn we door naar de finale. Volgende week spelen wij ook op uh, Pop Podium Short in Roggel. Tot dan. Hoi. Hallo, ik ben Rob van die gelukkige raadvader en de Duitse naam van de band doet Normaal zijn die mijn zo'n vindt op gitaar, daar staat onze drummer Chris. We doen, uh, voor de derde keer om het en de Urpop Band Battle. We willen het even leuk vinden en misschien een keer een hele band op Urpop. 19 januari, café de meester in Gelen. Treden we er ook weer op. Samen met Kotste Er wordt zometeen door de jury bepaald welke band er doorgaat naar de finale op 1 december. Nou, vandaag hebben we de voorronde van de rugpop Band Battle. Er zijn twee voorrondes, vandaag is de eerste. Uh, vandaag hebben we gehad de gelukkige raadvaarder uit Roemond. We hebben de krasband uit Roemond gehad. Geweldige bands, allebei. En zometeen speelt nog Secluded. De rapper uit Oormond. Er zijn een aantal criteria die de jury hanteert. Onder andere originaliteit, uh, hoe de band het op het podium doet. Een, een, een algemene indruk, natuurlijk. Een uh, goede avond. Uh... Ik Zal mezelf voorstellen. Ik ben uh, secluded, geboren en getogen in Urmond, Momenteel uh, uh, woningachtig uh, in. Uh, woonachtig, sorry. We <laughs> zijn nog een beetje vol adrenaline uh, in de gemeente Stijn. Stijn. En uh, ik uh, maak hip -hop -muziek. Dat doe ik. Uh, nou, ik denk ruim 20 jaar. Ik heb. Uh, verschillende dingen gedaan, zowel op beats als met, uh, met uh, band en momenteel uh, ben ik weer terug naar de basis en doe ik mijn dingen vooral op, uh, op beats en uh, zal ik uh, februari maart 2019 mijn album genaamd Superstar presenteren. Yes, Op drums, ook wauw. Op bas, ook wauw. Toetsen, ook wauw. En uh, Johan. Dit deed uh, op pleegduje. Dat, deed dat de... is een hele belangrijke functie. Dat toch? is, uh, daar begin ik vandaag niet met. Ja. Op de pleegduje. <laughs> maar uh, jongens, dit nummer dat ging over op man verantwoordelijkheden dragen en in de jaren van opvullen is een hele hoop muziek voorbij gekomen hoe we uh, geïnspireerd geïnspireerd door raakte en uh, het volgende nummer zo'n uh, gewicht al kennis met laten maken. Bloop, let's go! ook vinden op mijn, uh, op mijn website dat is En wie weet, uh, of wie weet, nee, zeker weten, uh, kom in december na die finale van de Urpo Band Battle hier in de Kelder in Urmond. Zorg dat je erbij bent. Jij, jij, jij allemaal 1 december in de Kelder. Secluded, let's get it. door ziekte helaas maar drie acts, vanavond, Waarvan er twee doorgaan naar de finale over twee weken En einde, dat valt helaas af. Nu van de actie, wat in ieder geval doorgeeft naar de finale 1 december, is secluded. We hebben vanavond deelgenomen aan de Urpo Band Battle. Het ging boven verwachting. Uh, goed, we voelden ons uh, lekker op het podium. Ik denk dat uh, uh, uh, we heel blij mogen zijn dat we hier ten eerste aan mee mogen doen. Maar we zijn uiteraard nog veel blijer met het feit dat we door zijn naar de finale. Nou, de bank van je Nee, ik ga het anders doen. De bank waarmee De wat meer meer weet, wil ik wel adviseren om voor jou alstublieft weer in te schrijven. En dat zult ik niet gedaan voor haar. Klaas is wel. Dankjewel voor vanavond. avond. En uh, geert de volgende jaar. En geert een u voor meer We willen, uh, twee weken. Ja, dat is goed.